mensen, welkom bij Robert Game uh, Vandaag is weer een special met mij en Lars Lars zegt hoi Hoi Harder Oei! <laughs> en, en Robert, het is heel speciaal Want vandaag is Robert niet jarig, maar zondag Paal vast! Lars laat de pizza door spelen. En dus we gaan Far Cry 3 spelen Robert doet de keyboard, Lars de muis en Rick de micro uh, headset Pak al die vlaggen. Pak al die stop. Wij gaan naar het vraagteken. Plant even. Waar is dat nou? Naar links. Daar? Of nee, wat ga rest, echt, oh. okay, okay. nou, gaan we nu doen? De rest. Rechts. rest. Pak. Oeh. We gaan naar het rode vlagje. Ja. Per, en uh, oh naar rechts oh dat kan niet toch wel. Kom, kom, kom. allemaal allemaal allemaal allemaal Door. Nee, nee <bro>. <laughs> <laughs> <laughs> dat allemaal Dat allemaal allemaal allemaal allemaal allemaal allemaal allemaal allemaal allemaal allemaal allemaal allemaal allemaal allemaal allemaal allemaal allemaal allemaal allemaal allemaal dat ding met de Ik doe is <die> niet het zet Oké, oké, nou is het een man. En ik keer, Nou, dan klik op, ik. Ja, je kunt het echt is doen. Okay, doe okay. het goed. Leuk, toch niet. Ja, Ik vind ik Wauw, leuk. Nee, gek. We de vlei gunnen, want dat is ons vuurwerk voor het verjaardag. Dat is vlei gunnen. Dat is wel. Kanal, Schieten, luister. Kool zijn nog. Niet. Wel. Ik ga weg met die borstvingers. Hello. <laughs> Censuur. En links. <laughs> Moet <laughs> je nog zo doen? Ja. Hey, hey, hey. <laughs> met dat luchtje ik ga dat dankjewel Rick en dan mag ik de keyboard nee ga eerst in m'n huis? Nee. nee, we gaan eerst naar het de rode deel dit bak... <laughs> is weer gezellig <laughs> dat is leuk hoor ik hoor een auto kom, kom <laughs> alcohol, zuin ik moet spring op de auto, spring op de auto Laten we school, smuit, smuit, smuit. Ik <laughs> <laughs> Ik wil f***ing Ga naar de auto. Kasje. Ik heb jullie. Ja, oh, ga terug, ga terug. Oké, oké, oké. Nou. Hij maakt me af, hij maakt... JA! zeg me af op! AAAAAH! Wat doe je? Wacht... Shoot! Knife! Knife naar beneden! Kijk naar de f***ing auto! Kijk naar boven! <laughs> Rick, al die voeten over. Amen. <Scripture> Snel, wat de f***? Ga naar links, schiet ze dood! Rick, ga stoppen! Nee, stop! Ah, Wat de hel? Dat is een ram! Oh, Last kijk, ja, we, worden, we worden beschoten links. Gasten <lacht> allemaal naar me toe. Er komt de auto aan. leven. Oh shoot, honden, snel. Ja, laat uitzoomen, uitzoomen. In auto, in auto, in auto. Ga naar de auto, ga in de auto, ga naar de auto, ga naar de, de, de, de, de auto. In de auto. Ik ga weg hier. Aan de kant. Best Rick Mullens in ik ben, nog, ik ben nog blij dat ik leef ben nog blij dat ik leef oh oh Tut tut. ik zal een spelen oh shoot gaat zo we gaan het dorp nemen, stakkers. woehoe hel ja snel als je weet wat je moet doen pak de en schiet ze dood hier was gek is sax oké oké jij de keyboard Rick kom hier we hebben jou nodig voor de headset doe jij het, last net last headset nou stop, moeilijk ja ja ja stop ja ja ja ja ja ja Stel in de af, in de app. in de Ik in de afdeling. Ik sta in de afdeling. Ik sta in de afdeling. Ik sta in de afdeling. Ik sta in de afdeling. <laughs> <laughs> Ja, KLM! KLM Ja man. Nederlands, PTL, weet ik het. Oh die wollen! Nee, dat, dat is uh, Winnie Bonker. <laughs> <laughs> Hoe weet die Wik van <laughs> ja die. <laughs> en dan hebben we ook <laughs> Rick, je kent niks van. Wat die nou? Ik ben aan ik ben aan het rijden. Wat? Uh. Ben die Wat? God! Wat? <tie> <tie> Wat? Nee. la la la la Wat? Wat? la la nee, la Wat? de Wat? mijn auto Wat? het niet Wat? Weet je ook, zo, ja, je pakken, zo, zo, zo, ik heb de paspoortjes weer. Dat is een goed idee Rick. Blijf van me af. Ja, ik heb 30 weer. Ja, ja. Go Rick. Dank. Ik hoor ergens een auto aankomen rijden. Weet je, we zijn we zijn. Oh, wat. A... Oh Wat de f Wat een grap. Wat een grap. Wat een grap. een Oh. Paton, ja. het is vandaag om feest te vieren. Ja, hou je mond al. Oké, okay, sorry. Ja, hou je mond. Jij ook je bakken zouden. Mag ik nou een toetsenbord? Toetsenbord, niet de zakpasje. Ah, oh, het is een toetsenbord. <laughs> Pak Ja, nee! Ja. Oh. <laughs> Klik op steen. Klik op steen. Nou, ja, rijden! ik heb die gasten. gewoon ook op. Ja, ik ja, ik ben bezig! Ze hebben echt een vet Wat een fucking. Wat zei dan? Ik heb een niet graf eraf maken. Wat een Oh dat is echt wel Hij kan dansen! Wie bo. oh <laughs> Gaat de boom? Oh nee! Ja, lekker bezig. <laughs> Sorry! Get the hell. This <laughs> Nee, dat is wel helpen. censuren oh. <laughs> <Tijdens zit> je... <laughs> oh, ja. Hallo, ik draad als een robot. Wie wie wie wie wie wie. Wie. Zeg, like, rustig zonder vast, man. <laughs> yeah. Thijs, red gym, red gym. Thijs, Thijs, we missen jou heel erg, jouw grappig om... Erg... <laughs> of drijf, we vragen... Kijk, wat vind ik nou gelukkig? Dat ook niet, Popcorn. Nee, nee, nee. Ik wil bounties. Bounties? <laughs> ja, ik ben... Laat de eilandzappels dansen! What? Ja, dan word ik zitten? Ik, What? What? ik leg al bijna te boord. Nou, maar What? ik ben, want we What? zijn What? nog verder dan 10 minuten. Ze dat ik niet kan rijden. Dat, dat is misschien wel zo, maar Maar <laughs> hey. Hey. ze. Hoezo? Oh wat ga je op? Oversteek, kuf, kuf, nee! Waarom? Hey! What? Het geluid doen we <laughs> meer! Lekker bezig! Ja, lekker bezig hoor! Corrie! Anne! <laughs> uh, ja, perfekt! Ja. Ik ben hoon! Ik ben hoon! Ja, ik denk de muis! Nee, ik heb <laughs> een toetsbord en een muis! Oké, okay, Rick, nou ik het nou um, doen! Ik deed zet Dit is een beetje apart afwerking mensen. Sorry. Ik zit hier met twee kleine kinderen. Oh shoot! Oh shit! Maak hem af! Op Please! Maak hem af! Please, Hier Holy shit! hier gek, Hila's gek, Hilas gek. Ik dacht Lars ja, dat is een mailpadje. Hier, hier, niet hier, niet hier. Niet niet hoort bij, hoort bij jou. En Snel, snel king auto. Dat je altijd, je weer, nee, oh. nee, nee. Ja. Ik deze dan. ja. Snel. Ja. Lars. het toch ook. Oh ja. Oh, je, oh. je mop mensen is gezellig. Oh. Lars je kan alles. Go, Los. Kijk, goed ik auto kan rijden. Ga ja. Perfect! Oh, schuit in die gast, schuit in die gast. Go Rick! Go Rick! Mijn weet niet wie aardig, Go-Rick! Ik, Ik word zondag 14. Huh? <tugt> Maar Lasje je bent asociaal. Ga naar de gal. Ja. Wat doen mensen bij asociaal? Ik gooi mee. Nou, nou, nou. Je zit wat- Ja man, dan gooi je met ballen. Is dat niet erg asociaal? Gooien. Met ballen. Me. In een Nee, grapje. Lash, jij het cool vindt, Wow. Wow. Wow. En geen, oh, één, ge geen één, geen één. Geen enkele, geen enkele weg van schade ofzo. Geen één krasje. Een crashen, beetje rook, maar pff, dan kunnen we wegkrassen. Oh, dat is mij. Oh, ik dacht, ik dacht, de auto. slaat af. <lacht> Kijk, man, die auto, lelijk. Onze auto, prachtig. En die gast hoort bij jou. Dat is die burger. Jan Burger, die je zwijnen vermoord. Op de grond! Op de grond zei ik! Kijk, zo moet dat is er niet moeilijk. Wat niet recht? Oh ja, maar dat doe ik op mijn Straks. Ja. Mensen, er wordt een hele coole avond Hel Ja, het minuten. ja. Deel ik deel ik deel ik deel ik deel is deel dat? deel is deel ik deel ik deel ik deel ik deel ik deel ik hun schieten! Hij schieten! Weg mensen, ze, ze, ja, ze schieten! Ze, wel... schieten hey. ze schieten Ze schieten! Ze schieten! Helaas, los een gek! Oh. Een gek. Max af! Ik krijg het Ik krijg goed zuchen, <laughs> ik het goed zo, gaat doet! Met een stokje je in jarde. Gas als een mes, als zie je, je toch een? Ik wil een stokje. Perfect! Ik moet ik ben uit de bc. <laughs> kijk hoe rick hem even geparkeerd ja ik moet helemaal niet aan. ik ben nou, ik hoef niet ben net gegaan ik weet hem hoor het was echt leuk 33 euro hey hey hey <truimus> 33 dollar euro weet niet wat de fck mensen we had die bij laten wauw wow, wow, wow. Wat is dan er weer voor we gaan nog een second aflevering halen. Oh, deel 2 bedoel je? Ja. Part 2. Party party 2. Baby 2. Baby, baby Babadoo sap 2. Oh. Mensen, ik zie de gast de volgende keer. Vergeet niet te abonneren op mij. Tuurlijk niet mijn vergeet te abonneren op de. Uh, groen duimpje als jullie zeggen van 14 is awesome. Uh, uh, vergeet ik niet op Game Talk te abonneren, dat niet op Thuis. Tijdens kanaal thuis oh. vergaal Mensen, sluit hem af! Oh, <laughs> okay, I'll do it. <music>